Ik ben Jan Gunneweg, ik ben ontwerper van onder andere de Bouwbikes. Daarbij heb ik nog vele andere ontwerpen gemaakt waar ik graag wat over vertel. Ik zou het heel leuk vinden als jullie bij me op bedrijfsbezoek kwamen. Je kan je aanmelden bij Club Kaas en het is 24 maart. En Ik zou het heel leuk vinden als jullie komen. Van harte welkom.